Vlogt wel, kijkers! Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Want ik zou het heel jammer vinden als jij deze hele mooie video gaat missen. Ik heb net een aantal uren in de kou gelopen hier in de Dordtse Biesbos en het was weer natuurlijk fantastisch, maar wat het nog meer fantastisch maakte, dat is dat ik een nieuwe telefoon heb. Maar goed, dat heb ik al honderd keer gezegd. Geloof ik? Want als je me ook volgt op Instagram en Facebook, dan ben je al helemaal plat gescamd. gescamd? Dan ben je al helemaal plat gespamd. En uh, ja, ik heb dus nieuwe uh, biesbos biesbosbeelden gemaakt met deze camera. Video? Nee. Telefoon. Oh. Dus ga maar snel kijken. En ik ben benieuwd. Uh, aan het einde van de video wat je ervan vond, doe alvast maar even een blauw duimpje omhoog. Hè? Omdat ik in de kou heb gelopen de hele uh, dag. Days like these last With one another With the feeling past Would you find out with me If it all starts koude handen, maar hè, nemen we nemen straks gewoon weer een lekker pakje thee, gaan We gaan de beelden even terugkijken, God. oh ik ga even, ik ga even de camera weer draaien, want dit ziet er toch steeds zo mooi uit. Wacht. better to say goodbye You ever wonder If we know what's best For one another Just another project. Both the fixer ups. Just waiting to crumble. If we search the pieces, would we be bitter? Humble? across the room when our eyes met i never knew that i could feel this way and it's kind of strange Ach, ik heb wel steenkoude handen hoor. Maar het is prachtig. Het is echt weer genieten geblazen. Ik zeg, uh, vond je deze video leuk of mooi? Wat ik me heel goed kan voorstellen. En ik moet denk ik deze kant op doen. Want de zon gaat een beetje hard zijn. Maar vonden jullie deze video leuk? Of vonden jullie mooi? Doe even een duimpje omhoog. En zeg ik, uh, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Doedels!